In 2016 uh, had ik uh, het plan om met een paar vrienden te gaan ijsklimmen in de Alpen. Zomers uh, rotswand en dus Winters IJswanden uh, beklimmen. En we gingen nog even een keertje trainen in de Klimhal in, uh, in Rotterdam. Even de laatste puntjes op de I te zetten. En uh, daar hebben we een fout gemaakt met het liggen, uh, leggen van de zekering. Uh, en ik hing daar op een gegeven moment uh, op uh, ongeveer zes hoog uh, en ik schoot uit de touw. Ik had alles gebroken uh, wat ik maar kon breken, uh, verbrijzeld en gedaan. Um, vijf weken in coma gelegen. Uh, onvoorstelbare uren uh, operaties achter de rug gehad. Waarbij eigenlijk geen van de artsen überhaupt nog dacht dat ik het zou overleven. Ik sprak een van de artsen laat. Die zei van nou, ik kan me die operatie aan je gezicht nog wel herinneren. Die was tot zo'n drie centimeter weggeslagen. En zij, We waren eigenlijk meer bezig jou wat op te knappen voor je kist... dan dat we nou dachten dat jij ging redden. Eigenlijk heb je zoiets van ja, ga, ga maar door allemaal. Want, want ik sta jullie meer in de weg dan dat je nog wat aan me hebt. Maar dat ging gelukkig heel snel... Over dat ik een soort, soort beelden voor me, voor me uh, kreeg en dan zag ik een soort, soort fotootjes voorbij dwarrelen van mijn vrouw, mijn kinderen, dat voor van jullie wil ik leven, voor jullie wil ik leven.